Ik snapte dat het heel moeilijk was om al je vrienden achter te laten, maar je maakt ook heel snel weer nieuwe. Ik ben echt oké, okay, pap. Yes. Hallo? Gebeurt dat wel vaker hier? Met die uh, lampen. Er leven hier robots onder ons, die iets verschrikkelijks van plan zijn. Ik geloof dat ze elkaar nog niet kennen. Olivia. Olivia? <middels> Zenit maakte niet zomaar robots. Maar robots. ouders. Het schijnt dus dat ze ook robots kinderen hebben gemaakt. Maar dan kan iedereen een robot zijn. Ja. Het is het hele dorp. Ik geloof dat u Benjamin kent? Hij leeft nog en hij zit van plan. Voor de gek. Jongens, jongens, kom dat uit? Laat hem los! Nee. Stream Zenit op NPO.